Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze video bespreek ik opgave 5 van het VWO Wiskunde A-examen van het eerste tijdvak van 2018. Opgave 5 gaat over de Shannon-index. De Shannon-index, H, is een maat voor de diversiteit, verscheidenheid, van een dieren- of plantenpopulatie in een gebied. Hoe hoger de Shannon-index, hoe groter de diversiteit. We kijken naar een gebied met twee soorten bomen. De formule voor de Shannon-index is dan h is min p1 ln p1 plus p2 ln p2. En In deze formule zijn p1 en p2 de aandelen van elke soort binnen het gebied. Er geldt bijvoorbeeld dat p1 gelijk is aan 0,37 als 37% van de bomen uit soort 1 bestaat. In een bos met twee soorten bomen, eiken en beuken, geldt als p het aandeel eiken is, dan is het aandeel beuken gelijk aan 1-p. De formule voor de Shannon-index kan dan geschreven worden als h is min p ln p plus 1-p ln 1-p. En De opdracht bij vraag 5 is. Onderzoek met de grafische rekenmachine tot welke waarde de Shannon-index nadert als het aandeel eiken in het bos steeds kleiner wordt. Oké, okay, Dus we hebben een formule en we moeten met de GR gaan onderzoeken wat er gebeurt met de Shannon-index als het aantal eiken steeds kleiner wordt. Dit is een lastige vraag. En wat vooral lastig is, is dat niet helemaal duidelijk is hoe je nou kunt onderzoeken wat er met die Shannon-index gebeurt. Dit is misschien een opgave die je niet zo vaak hebt geoefend. Want dit kom je niet heel vaak tegen in de stof. En daarom ga ik je in deze video laten zien hoe dit werkt. Laten we eerst even nadenken over onze aanpak bij deze opgave. We moeten gebruik maken van de grafische rekenmachine. En wat ga je dan doen? Nou, je neemt die laatste formule en die formule zet je in je GR. En dan ga je met je GR een schets maken van de grafiek. En dan ga je kijken wat gebeurt er nu in die grafiek gebeurt als de P, en de P is het aandeel van de Eiken steeds kleiner wordt. Die vraag moeten we beantwoorden. En als we die vraag hebben beantwoord, dan zijn we klaar met deze opdracht. Oké, okay, We gaan hem uitwerken. Dus je zet in de GR het volgende neer. Bij I1 komt deze formule, dat schrijf je ook op en dan maak je even een schets en dan krijg je ongeveer dit. Op je GR krijg je een x en een i-as. De x-as is de p, want de p staat op de plek van de x en de i-as is de h want de H staat op de plek van de I. De grafiek ziet er zo uit. Wat gebeurt er nu? Het aandeel eiken wordt kleiner. De eiken die zijn de letter P, want P is het percentage van de eiken, en de P wordt kleiner. Dus we gaan eigenlijk naar links op de x-as. Wat gebeurt er met die grafiek? Als je naar links gaat, dan ga je eerst omhoog, maar daarna gaat het heel hard naar beneden. Dus. Als het aandeel eiken steeds kleiner wordt, dan gaat die P die gaat naar links, dus die nadert naar 0. En je gaat er helemaal naar 0 toe als het aandeel eiken kleiner wordt. Wat gebeurt er dan met de h? Nou, de h gaat eerst omhoog, maar daarna, en daar gaat het om, gaat die heel hard naar beneden. Dus uit de schets volgt dat h dan ook naar 0 nadert, want die gaat hier naartoe. Nou, de h was de Shannon-index. We moesten onderzoeken wat daarmee gebeurt. Nou, wat gebeurt er dan? De Shannon-index nadert dan ook naar 0. want de Shannon-index was de h. De h gaat naar 0, dus de Shannon-index ook. Nu hebben we onderzocht wat daarmee gebeurt en hebben we het antwoord op deze vraag gevonden. Dus wat hebben we gezien? Je gaat dus als eerste die formule in je GR zetten, want daar gaat het allemaal om. Dan geef je dus aan dat je een schets maakt. Die teken je ook even bij je uitwerking en dan ga je kijken wat er gebeurt. De P die wordt kleiner, dus die gaat naar 0 en dan gaat die H ook naar 0, dus de Shannon-index ook. We moesten onderzoeken wat daarmee gebeurt, die gaat dus naar 0 en dat is dan het antwoord op deze vraag. En zo kun je dus drie punten verdienen voor opgave 5. Ik zei aan het begin al even, dit was een moeilijke vraag. En als je nou meer wil weten over dit onderwerp, dan kan ik je het volgende adviseren. Als eerste kun je gebruik maken van deze opgave in het examen van 2018, eerste tijdvak. Deze opgaven gaan allemaal over formules, dus die hebben allemaal met hetzelfde onderwerp te maken. Je kunt ook gebruik maken van de video's op mijn YouTube-kanaal. Als je op YouTube zoekt naar Math with Menno en je gaat naar hoofdstuk 14, allerlei formules, dan kom je uit bij de video's die over formules gaan. En In die video's vertel ik je alle theorie over dit onderwerp, die video's zijn echt super handig. En Als je je nou echt goed wil voorbereiden op het eindexamen, doe dan mee aan mijn online examentraining. Met de online training kun je stapje voor stapje voorbereiden op het examen, aan de hand van meer dan 200 video's en opgaven. En In de online training kun je ook direct een vraag aan mij stellen. Dus ik ben altijd in de buurt om jou met je vragen te helpen. Als je mee wilt doen aan de training, ga dan naar mijn website, maltemeno.nl en dan kun je meteen aan de slag. Dit was mijn uitleg van deze opgave. Ik wens je heel veel succes met het eindexamen en ik hoop dat je slaagt.